Heerlijk, een tomaat op je boterham. Oer Hollands toch? Maar is dat wel zo? Laten we eens teruggaan naar het zaadje. Daar begint het allemaal. Nederland is groot in het ontwikkelen van groentezaden. Zelfs zo groot dat 40% van de groente die wereldwijd gegeten wordt, van in Nederland ontwikkeld zaad komt. Hier wordt hard gewerkt aan goede zaden. Met onder andere een hoge opbrengst en goede ziekteresistentie. Tot zover nog puur Hollands. Maar die kleine hoeveelheid superzaden moet natuurlijk vermeerderd worden. En dat gebeurt vaak in landen als India. Goedkope grond, goed klimaat en een laag arbeidsloon. En waar in Nederland de mensen die aan het zaad werken goed beschermd zijn, werken de kleine boeren en landarbeiders in India onder slechte omstandigheden aan datzelfde zaad. De lonen in India zijn laag. Vaak kunnen mensen er niet eens van leven. Vrouwen verdienen maar de helft van wat mannen verdienen, ook al doen zij hetzelfde werk. En het komt nog steeds voor dat kinderen meewerken op het land. Bovendien zijn de risico's groot. Een mislukte oogst betekent vaak torenhoge schulden voor de boer. Ook hebben de boeren en landarbeiders problemen met hun gezondheid. Er wordt onbeschermd gewerkt met pesticiden die in Nederland vaak al decennia verboden zijn. Er valt nog heel wat te verbeteren. Terug naar de keten. Als de tomaten geoogd zijn, worden de zaadjes in India uit de groenten gehaald. Die gaan vervolgens weer terug naar de zaadproducent in Nederland. Eenmaal terug in Nederland wordt het zaad geselecteerd, bewerkt en verpakt. Daarna is het klaar voor de verkoop. Dit zaad wordt dan bij de teler opgekweekt tot, juist, die tomaat op jouw bord. Oer-Hollands zaad voor een oer-Hollands tomaat. Maar wij vinden dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft voor de misstanden in de opkweeklanden. Mondiaal FNV en FNV Agrarisch Groen maken zich sterk voor de aanpak van de misstanden in de zaadsector.